Antwoordde hij ja, ondanks al die risico's. En die geheime plek, die hebben ze in orde gemaakt. En de Joodse man, die bleef doodstil iedere keer als er weer iemand in de winkel kwam. Helaas kent ook dit verhaal geen gelukkig einde. We zijn allemaal oorlogsverhalen aan het herdenken. En wat vind je ervan?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 Omdat het nooit meer mag gebeuren. Oh, voor alle kinderen, alsjeblieft, blijf elkaar proberen te begrijpen. Hè? Iedereen heeft het uiteindelijk in zich om een held te zijn. Ook op het schoolplein. Of voor een ander. Uh, niet ik, maar wij. Dat we in gezamenlijkheid uh, iets willen bereiken in deze samenleving. Want dat kunnen we heel groot maken.